op het moment dat mijn website gebruikt maakt van de UX builder dien ik dat op een andere manier aan te passen dan ik normaal doe via pagina bewerken want als ik dat open dan ziet mijn pagina heel anders uit dit is namelijk alles dat wordpress van mijn pagina weet dit is alles wat ik hier kan aanpassen en volgens mij is dat niet genoeg om die hele pagina van net bij te werken dus ik ga weer terug Waar ik net vandaan kwam. Als mijn muis hier overheen ga, krijg ik de optie om dit blok bij te werken met de UX-builder. Nou, en dat willen we om deze inhoud te voorzien van nieuwe context. Als UX builder open, zie ik hier rechts hetgeen wat ik net voor me zag, de pagina, en hier links de rijen die ik kan aanpassen. Dit eerste dat is een rij en dat is onderverdeeld in twee kolommen. Ik kan de kolom hier aanpassen. Zoals je ziet verandert hij dan de samenstelling. Als ik hierop klik kan ik de tekst aanpassen. Dat kan ik hier in HTML doen of dat kan ik hier doen door de teksteditor te openen. Ik kan hier typen zoals ik gewend ben van WordPress. Als dat dan op aangepast klik ik op OK. Dan slaat hij die, die wijziging op. Of ik klik op Cancel. Dan haalt hij de wijzigingen weer weg, hier rechts heb ik een grid. Dat is wat ze deze layout noemen: een 3x3 weergave. Als ik grid weer uitvouw, zie je allemaal items. Zoals je rechts ziet zijn dat die blokjes stuk voor stuk. Als ik een blokje open, kan ik de formaat de samenstelling hier aanpassen als ik het weer verder open zie ik een banner die ik hier kan voorzien van een nieuwe achtergrond en als ik dat weer open dan zie ik de tekst en de knop die ik kan aanpassen op het moment dat ik wat wil toevoegen want daar is de eerste video immers voor klik ik hieronder op add elementen ik kan nu kiezen uit weer zo'n rij, een section, een grid dus zo'n blokkenstructuur als hier rechts, een knop, een tekst, een banner, accordeon, vaak gebruikt bij veelgestelde vragen. Um, volg ons op Twitter, Instagram en Facebook knoppen. Een galerij, een soort fotoalbum. Een Google Maps kaart, een Instagram feed, berichtenbox pagina's prijstabellen je ziet het heel veel opties die de ux aanbiedt om je pagina te voorzien van het content ik pak voor de gein een banner volgens deze plugin is het een simpele banner hier links zie ik allemaal opties waarmee ik de banner alvast een beetje kan instellen Dit scheelt mij zometeen weer werk tijdens het instellen van de banner. Als ik bijvoorbeeld klik voor Left Light en ik klik op Apply, kan ik hier een afbeelding instellen of een achtergrondkleur waarmee ik verder ga. Daarna kan ik de tekst aanpassen naar iets dat meer op lijkt. Ik kan door hier op te klikken hetgeen verplaatsen van links naar rechts. Door hier rechts op tablet te klikken zie ik hoe dit venster eruit ziet op de iPad. Voor de iPad kan ik het wat groter maken en voor de iPad kan ik het bijvoorbeeld midden uitlijnen. Voor mobiel geldt dat ik het weer kan aanpassen. Zo kan ik het voor mobiel ook wel breder maken en bijvoorbeeld onderin uitlijnen. Dit is in een notendop hoe zo'n banner bijvoorbeeld zou kunnen werken. Als je een achtergrond wilt toevoegen aan de banner, dubbelklik je weer op de banner en selecteer hier bij afbeelding een foto die je wilt toevoegen. Ineens ziet de banner op de mobiele site er zo uit. Als ik wil dat de achtergrond iets donkerder wordt, klik ik bij Denk ik op de kleur en maak dit iets donkerder. Als ik weer terug ga naar de desktop, zie ik hoe die eruit ziet op de computer. Ik klik opnieuw op Add Element. Ik kan nu een rij toevoegen van twee kolommen. Met links een titel. En rechts een simpele knop. Ik kan ook zeggen dat ik nog een veelgestelde vragen wil toevoegen. Ik heb hier de opties om de panelen aan te passen. Als ik dit uitklap kan ik hier de content toevoegen voor dit paneel ik klik op tekst om hier binnen tekst toe te voegen die tekst kan ik hier weer invullen deze stappen herhaal ik voor de vulgestelde vragen als het goed is heb je nu een beetje beeld van hoe UX Builder werkt door hier met de linkermuis op te klikken, kan ik dit weer verwijderen ik had ook dupliceren En als ik klaar ben met het doorvoeren van wijzigingen, klik ik linksonder op update. De pagina wordt dan bewerkt. Ik sluit het scherm en ik ga terug naar mijn normale website. Als ik weer wat wil bijwerken, weet ik nu hoe ik de UX builder kan vinden. Als je op pagina bewerken klikt, hierboven, zul je dus niet de content kunnen bewerken. Dit is immers hoe WordPress de pagina ziet. Klik daarom altijd op UX-beelden hier of, zoals ik je net liet zien, op de pagina zelf.